Mijn naam is Jan van der Weijden en ik ben adviseur risicomanagement bij de gemeente Amsterdam. Nou, risicomanagement bij de Houthaven houdt in dat je eigenlijk de schakel bent tussen de uitvoering en de planvorming. Planvorming heeft een heleboel ideeën en afspraken gemaakt hoe ze het project willen gaan uitvoeren. Maar in de praktijk blijft het allemaal wat weer barstiger. Eigenlijk probeer ik in mijn rol als adviseur risicomanagement die brug te maken en die brug te slaan, zodat hetgeen wat we gaan uitvoeren ook daadwerkelijk is wat ook bedacht is. Nou, concrete risico's zitten vaak niet alleen in de techniek, die zijn natuurlijk wel, en dat is ook zeker een aandeel van het project. Maar heel veel van de risico's zitten eigenlijk in hoe mensen met elkaar omgaan, hoe mensen samenwerken, welke contractuele afspraken er zijn. En hoe die samenwerking met al die verschillende partijen, al die verschillende stakeholders en opdrachtgevers, dat tot een mooi einde wordt gebracht. Ik ben hier gaan werken omdat de gemeente Amsterdam een heleboel mogelijkheden biedt. Niet alleen in je persoonlijke ontwikkeling, maar ook in een heleboel interessante projecten... waar je zelf op kan intekenen en eigenlijk een heleboel zelf in de hand hebt. Het is niet een klein raadje in een heel groot systeem, maar je kunt eigenlijk een heleboel dingen zelf naar je hand zetten. Nou, wat ik leuk aan mijn werk vind, is dat ik intellectueel uitgedaagd word... om projecten die maatschappelijk belang dienen verder te helpen en verder te verbeteren. En dat eigenlijk elke dag. Mocht je nog twijfelen of je je zou willen solliciteren... Onze deur staat aan het open om die twijfel weg te nemen.